Hey iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Als je ons kanaal wat uh, langer volgt, heb je misschien wel wat shoplogs gezien die we in het verleden hebben opgenomen. En de laatste tijd shoppen we niet zo heel erg veel en zijn we wat meer bezig met het nadenken van wat voor items halen we nou in huis. Wat is nou fijn? Wat je bij het zien van shoplogs hebt, is dat je natuurlijk net geshopte items hebt. Waar we super enthousiast over zijn, maar je weet eigenlijk gewoon niet zo goed... Of het nou uiteindelijk ook echt een favoriet gaat worden of dat het misschien eigenlijk wel een miskoop is. Het leek ons daarom veel waardevoller om een shoplog te laten zien waarbij we items laten zien die we recent hebben gehaald. Of sommige zijn zelfs nog wel wat ouder maar nog steeds verkrijgbaar. Die ons gewoon heel veel plezier hebben gegeven die we echt super veel hebben gedragen sindsdien. En waarvan we ook zoiets hebben van, dit is echt een goede tip voor jullie. Voor jullie is het ook wel leuk als je de kledingstukken kunt shoppen. Dus we hebben de linkjes verzameld van de kledingstukken die we nog konden vinden online. En anders hebben we gezocht naar soortgelijke producten. Die staan in de beschrijving. En we laten in deze video ook wel zien hoe we ze stylen natuurlijk. eerste kledingstuk die ik wil laten zien is deze supermooie trui van All Saints. Wat ik zo mooi vind aan deze trui is dat hij van die hele mooie details heeft op de armen. Sowieso is het materiaal echt super lekker dik. Het is wel echt een hele goede najaarstrui. Maar ik vind... Ik vind dat je hem ook best wel eens voorjaar kan dragen aangezien het soms nog wel eens wat frisser kan zijn. Het is gewoon een hele mooie neutral die bij heel veel huiskleuren wel past. Volgende item is dit witte basic shirtje. Als je me al een tijdje volgt heb je vast wel gezien dat ik heel vaak dit soort basic shirtjes draag. Want ik vind het gewoon echt super makkelijk en chill. En dit shirtje wilde ik in deze video meenemen omdat deze echt gewoon onwijs fijn is. En hij komt gewoon van helemaal vandaan. Super makkelijk verkrijgbaar dus. En deze is gewoon een, ja, het is gewoon een basic wit shirtje van de mannenafdeling. Ik draag het heel vaak gewoon op een jeans. En dit shirtje is ook heel erg leuk om te combineren onder jurkjes, wanneer bijvoorbeeld buiten nog net iets te koud is voor dat ene zomerjurkje. Mijn Vans T-shirt dress, die heb ik gehaald op een sample sale een tijdje geleden. En sindsdien heb ik hem echt best wel vaak gedragen. Waarom ik hem echt super chill vind, is ten eerste, t-shirt dresses, vind ik heel leuk staan. Gewoon met een sneaker eronder of met Dr. Martens. En ik vind hem ook relaxed om mee te vliegen, om dan een t-shirt dress aan te doen... En dan met een legging eronder aan. En als je dan op bestemming komt waar het warm is, dan trek je je legging gewoon uit. Het ja. is dus echt wat mij betreft ook nog eens de ideale vlieguitfit. Maar ook gewoon, ja, ik vind hem gewoon heel erg cool. Het volgende item is deze jeans. Uh, hij is van Stradivarius. Super budgetproof. 19,99 euro uit mijn hoofd. En deze broek heb ik echt al zo ontzettend vaak gedragen, dat is echt niet normaal. Als je kijkt naar 7 dagen in de week, draag ik hem zeker ongeveer 4 dagen van die week. Het is een straight model. Hij is een beetje medium qua hoogte. Volgens mij wordt hij wel op de website aangeprezen als high waist. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens, want hij komt net onder mijn navel. Maar desondanks is het echt een super fijn modelletje. Wat trouwens ook heel leuk om te weten is, en handig, is dat hij gewoon zo aan de onderkant hoort te zijn. Dus lekker rafelig. En het is ook heel erg fijn als je net als ik net iets kortere beentjes hebt, want ik heb er ongeveer 2 centimeter afgehaald, 2 of 3 centimeter, en daardoor um, is de lengte net wat beter en hoef je dus niet helemaal nog naar een, een uh, kleermaker te brengen om netjes af te werken. Dus dat is even een leuke tip voor deze jeans en uh, ik ben hier echt gewoon super blij mee. Dan heb ik hier een heel kek broekje, het is een flared pants met glitters en ik vind de kleuren echt super cool, het is een beetje rood, oranje, geel. Ik kwam deze tegen in een kringloopwinkel in Houten. En ik zag hem en ik dacht, nou, dit is wel een heel lekker kek broekje. Ik was eigenlijk bang dat het een Impulse buy zou zijn, omdat hij zeg maar zo opvallend is. Maar ik heb hem zo ontzettend vaak gedragen. Hij heeft glitters, dus hij maakt elke outfit gewoon lekker feestelijk en vrolijk. Vandaar dat dit echt een item is die ik ja, heel veel heb gedragen sinds ik hem heb gehaald. Ja, als je een soortgelijk broekje vindt met een lekker glittertje erin. Allemaal klein worden, ik weet het. Of gewoon dezelfde soort kleuren. Dat je er ook wel gewoon heel veel plezier uit kunt halen. Als je ook, net als ik fan bent van Flare Pants. Ja, en glitters zijn gewoon niet alleen voor de feestdagen. Nee, precies. Blijf nog eventjes bij de broeken, want mijn volgende item is een zwarte skinny jeans. Is denk ik geen verrassing dat ik door ben. Op zwarte skinny jeans. Ik heb een tijdje geleden ook een video opgenomen waarbij ik jullie meenam tijdens mijn zwarte skinny jeans-zoektocht. Ja. Daar is destijds een broek van de Bershka uitgekomen. Die heb ik nog steeds ook in de kast liggen en die is heel erg fijn. Maar ik moet toegeven dat deze jeans toch wel echt fijner is. Er zit stretch in, dus hij is wel gewoon comfortabel op de rest van je lichaam. Maar hij verliest niet zo snel de vorm als andere skinny jeans die ik wel eens heb gehad. Ja. En ik weet niet hoe lang ik deze al heb. Ik zou zeggen richting twee jaar. En hij is echt nog wel redelijk zwart. Redelijk zwart, ja. Hij is nog best wel zwart. Hij is wel heel vaak gewassen en dit is echt gewoon een toppertje. Oh ja, ik moet wel even zeggen, ik heb de onderkant van deze broek wel nog iets smaller gemaakt. Omdat, skinny, omdat hij net niet skinny genoeg voor mij was. Ik heb er ook trouwens een video over hoe je een broek skinny kan maken. Ja, dus. soms is een broek gewoon, die zit dan wel goed, maar dan is hij niet perfect. Dus ik ja. kan hem best wel zelf even aanpassen zodat hij perfect is. Dan heb ik hier hele mooie laarsjes van de Sasha. Deze heb ik eigenlijk maar ongeveer een maand. Misschien iets langer. Mm -hmm. Ja, waarschijnlijk wel iets langer. Ik heb ze sindsdien super vaak gedragen. Ik denk dat ik ze bij bijna elke outfit wel aantrek. Ik vind ze gewoon super cool. Want Ze kunnen onder mooie straight jeans met een, um, met een bloot enkeltje. Maar je kan ze ook gewoon onder flare pants aan. Onder een jurkje of een rokje of iets daar. Dus ik vind ze heel erg veelzijdig. Voor schoenen die er eigenlijk wel heel erg ja, bijzonder uitzien. Nog een paar boots zijn deze Dr. Martens Jaden. Jadon. Ik weet niet zo goed uh, hoe je het me noemt, <laughs> Maar deze boots die ken je vast wel. Want er zijn heel veel mensen die deze inmiddels hebben. En ik ben er echt... Onwijs fan van. Ook hier heb ik trouwens al een video over gemaakt. Ik heb een week in Dr. Martens outfit video gemaakt. Waarbij ik dus elke dag deze schoenen heb gedragen. En ze gecombineerd heb in verschillende outfits. Want dat is ook waarom ze zo ontzettend fijn zijn. Omdat je ze gewoon echt met van alles en nog wat kan combineren. Ik vind ze heel erg leuk om gewoon te dragen. Natuurlijk met een paar skinny jeans. Maar eigenlijk ook vooral onder hele vrouwelijke jurkjes, met blote benen. En um, ik vind ze echt te gek. Nou, ik wil ze dus eigenlijk ook heel graag hebben. En elke keer als ik dan Larissa zie dat ze ze heeft gesteld, dan denk ik, oh, die wil ik ze ook hebben. En ze waren echt een hele lange tijd uitverkocht. Wat... Ik heb er ook moeite mee gehad om deze te krijgen hoor. Ja, waar heb je die nou gehaald uiteindelijk? In Texel, Ja. op all places. <laughs> en toen heb ik heel brutaal gewoon gevraagd van, kan je ze alsjeblieft opsturen, want het was geen webshop. Oh. Namelijk. Maar goed, volgens mij zijn ze nu wel weer gewoon goed verkrijgbaar. Maar ondertussen heb ik uh, de glitterversie ervan in huis ja, gehad, ja, ja, ja. waardoor ik nu echt zit te dubben van, ja, het is niet echt. Heb ik het nodig? Nee. Nee. Maar zijn ze leuk? Ja. Ja, ja. En je hebt ze trouwens ook in het wit, en die zit ik zelf ook al heel erg lang te eyeballen, want die vind ik zelf ook echt super cool staan. Ja. Ik denk voor de zomer. Maar goed, ik heb ook al andere Dr. Martens. Zo heb ik hier de Vegan Dr. Martens. En de reden dat ik deze als een favoriet hier noem is... Nou, ten eerste, Dr. Martens gaan echt forever mee, echt jaren. Dus, dus wat dat betreft echt gewoon een heel goed item om een keertje in te investeren, als je van de cel houdt tenminste. Deze zijn dus vegan, dus het materiaal is een beetje wat zachter. Dus ze zitten in één keer, vond ik dan bij mij goed. En ik ben echt iemand die blaren krijgt, na vijf minuten ligt mijn hele voet open. En daarom uh, verbaasde het me eigenlijk dat ik met deze gewoon meteen weg kon lopen. En ze staan gewoon onder alles heel erg leuk. Dus, maar dan iets lagere versie, dan zijn we eigenlijk even lang als we deze al bij hebben. En het volgende is nog een paar schoenen. Dit is het laatste paar schoenen in deze video, ik beloof het. No worries. En dit is een paar skate High en dan in zwart-wit. Ik hou, van, ik hou gewoon van deze stijl. Dit is echt mijn, denk ik wel, all-time favorite uh, sneaker. Ik heb hier, uh, dit is echt een gloednieuw paar, zoals je kan zien. Super wit nog. En ik heb thuis echt een paar dat helemaal afgetrapt is. Niks, zo ontzettend afgetrapt. Ja, ik heb ze heel vaak gedragen. Ik heb het paar ook al heel erg lang. Ik vind ze zowel bij vrouwen als bij jongens echt heel erg leuk staan. Ze kunnen ook echt onder jeans, jurkjes, rokjes, shortjes. Onder van alles. Dus dit is echt een must-have. En deze uh, staan gewoon super casual in de store. Sport items. Dit zijn dingen die we recent allebei trouwens uh, in huis hebben gehaald. En ja, weet je wat het is? Sportkleding. Je moet er ook weer niet te veel van hebben, maar wel voldoende. Dat als je veel sport, moet je gewoon wel kunnen wisselen en de boel kunnen En je moet oppassen. ook de juiste items hebben waarin je je gewoon ook goed voelt. Waar de rest en ik vooral naar op zoek waren, was een top die wat hoger gesloten is, want ja, als je dan oefeningen doet op de grond of je moet ook meer vooral verbuigen. Ja, niks mis met een deco, maar soms is het wel heel erg too much. En ja, dit voelde het toch wat minder. Ja, dat is in ieder geval waar wij ons, in ja, wij voelen ons gewoon prettiger bij als het niet helemaal open en bloot licht. Ja. En bij deze top hebben we ook een super fijn paar, uh, paar <laughs> leggings. Ook deze is, is van Nike en deze is echt ultra high waist Ultra highways, ja, hoger dan hoog. Ja. Ja. highways. vinden we echt super chill en uh, tegelijkertijd zit hij ook gewoon wel heel erg comfortabel. Aan mm -hmm. de achterkant zit ook nog een vakje, dan kan je daar iets van je kluissleutels in kwijt. Zou het trouwens ook een beetje, hoe noemen we dat, corrigerend, corrigerend zijn. zijn. Uh, ik weet niet in hoeverre dat echt heel erg werkt, maar je kan hier binnen wel uh, een soort van band zien. Maar uh, dan vraag je je misschien af, is deze squat-proof? het een beetje over. Aan de ene kant zeggen we ja, aan de andere kant zeggen we nee, want als ik bijvoorbeeld een donkere string draag en ik ga squatten, dan zie je toch wel een klein beetje dat ik het aan heb. Maar het is niet zo van, wow, ja. ass in mijn face, super doorschijnend. Um, dus dat. We vinden hem, zeg maar, redelijk squatproof, maar niet 100%. Ja. Nou, deze video zou natuurlijk niet compleet zijn als we niet accessoires zouden aantikken. Dus qua accessoires heb ik dit tasje van Rebecca Minkoff. Als je ons al een tijdje volgt, dan weet je vast wel dat wij echt grote Rebecca Minkoff, Minkoff's fan, Minkoff fans zijn. Ja, ik heb hem. <laughs> En ik vind dit tasje gewoon echt super fijn. Het is een heel klein en smal modelletje zoals je kan zien. En het hoeft ook zeker niet Rebecca Minkoff te zijn waar je zelf naar moet gaan kijken. Want het ligt natuurlijk niet in ieders budget. Maar als je gewoon kijkt naar het modeltasje is dit gewoon wel echt een super fijn tasje. Ja. Die je echt gewoon ja, bijna elke dag wel kan gebruiken. Ja, het is niet zo bulky mm -hmm. maar er past toch wel veel in ja en dat is gewoon denk ik waarom we zo'n fan zijn. Ja, en ik ben daarnaast ook best wel fan van ritsjes en de verschillende kleuren die je hierin ziet. Zwart en zilver, Maar dat ja. maakt het net wat stoerder. Dus dit is een tasje die ik al heel erg lang heb. Hij is ook al echt flink gedragen en ik ben hier echt onwijs fan van. Nou, dit is eigenlijk geen recente aankoop. Ik heb hem al wel een paar jaar denk ik. Maar uh, hij is zeker nog wel gewoon verkrijgbaar en je herkent hem waarschijnlijk wel. Want het is een Reins rugzak. En uh, ik heb de um, normale versie van deze rugzak, dus hij is best wel groot. Ideaal om je laptop in te zetten, uh, om nog spullen mee te nemen en uh, dit vind ik echt geweldig. Dit is een vakje aan de achterkant waar je je telefoon in kan doen of bijvoorbeeld je OV kaart zodat je er heel makkelijk en snel bij kan zonder dat je je tas af hoeft te doen. Daarbij is hij natuurlijk ook regenbestendig En dit is gewoon zo'n tijdloos tas. Nou, voor ons waren dit echt goede koopjes. Dit zijn gewoon dingen die we regelmatig uit de kast trekken. En we hebben een tijdje geleden hebben deze gekocht... Nog steeds heel veel plezier van. En het zijn ook allemaal tijdloze items. Ik weet zeker dat we ze er nog heel lang plezier van hebben. Nogmaals, in de beschrijving vind je alle linkjes naar de items die we in deze video hebben laten zien. Dus check die ook vooral eventjes als je zin hebt om je garderobe of om wat dingetjes nog toe te voegen. En ik wil willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef me vooral een duimpje omhoog en laat ons even in de comments weten wat misschien een favoriet item van jou is. Dat jij hebt en dat je graag met de rest wilt delen. We zijn heel erg benieuwd. En super bedankt voor het kijken naar deze video. En we zien je snel weer in de volgende. Doei! Doei!